Boys, welkom bij deze nieuwe video. Vijf tips on jouw kanaal. Het beste in te stellen, boys. Je hebt het zelf gezien aan de titel niet. Voor de mensen, deze tips gaan je best wel goed helpen. Maar niet echt goed, goed om meer likes, abonnees. ze dus hebben je views? Kan wel. Het gaat ook om de thumbnails. Dus uh, we, gaan het, we gaan het nog niet even over hebben, jongens. Eerst naar de intro. Vergeet niet te liken, te abonneren, boys. En je weet toch. Yeah, de vijfde tip is sowieso, je kanaal nou een beetje goed inrichten, bijvoorbeeld een banner en een profiel Nou, voor de mensen die bij mij ook, ik, ik heb bijvoorbeeld een ja, de achtergrond deze Ik kan even inzoomen, dat bedoel ik Mooi, je hebt een dezelfde kleuren als met mijn A-logo Dus je moet een beetje kleur kiezen, een leuke kleur die je denkt, dat past bij mijn kanaal Voor de mensen, uh, ja, dat is eigenlijk tip vijf 5, jongen, dat is wel bij een beetje het belangrijkste ook wel omdat mensen moeten ook een beetje, je weet toch, als ze op je kanaal, dan zien ze een goed kanaal, ze op je strak kanaal. Dus uh, boys, we gaan naar nummer 4. Boys, nummer 4, sowieso, thumbnails. Ik weet, mijn tunnels worden uh, lastig wel goed. En mijn smart was in dit uitgevallen. Kut, Nee, dan moet je boeien, boeien, boeien met me die. Boys, uh, de, wat belangrijkste is sowieso de tunnels, boys. Voor hier, ik had de tunnels met roze niet gemaakt. Je heeft al 1500, eh, je weet toch? 1000,5. Dus dat is best wel veel. om ik had gewoon in de titel te zetten. Dus, boys, als je een dier hebt, maak een video met hem. Nee, boys, maar tunnels zijn wel uh, de Laatste maand, echt vroeger. Hè? Ik maakte echt poep-tunnels. Waren gewoon echt van die snelle, snelle, bijvoorbeeld. Maar toch, die pakte ook veel views, dus ik snap dat ook soms nooit, hè? Bijvoorbeeld, deze tutorial vond ik goed. Deze was van Namin, dus ik zou Namin Games, hij had het een catch gemaakt voor de video. Deze bijvoorbeeld kon ook beter, maar ja, je ziet, het pakt views, dus ik vind het wel raar, maar ja, je weet toch, het werkt gewoon, boys. Dus voor de mensen, we gaan naar tip 3. Tip 3 is eigenlijk het belangrijkste: best wel het belangrijkste: kanalen aanbevelen, be uh, of aanbevolen, snap je? Voor mensen, het is raar, hè? je link heeft dat te maken Voor mensen, sowieso, uh, je ziet ik heb een paar YouTubers hier tussen gezet Ik heb bijvoorbeeld hier uh, mijn eigen tweede kanaal, Ayman, Robin, uh, glitcher, Sam of Sam, ik weet niet zeker S Megan, ik heb superavontuur, Amin en TVSD, Ik heb als ik ja toch Moeim, boys, het is wel het belangrijkste omdat uh, als je dat in jouw kanalen uh, aanbeveld hebt gezet, zo Ik <coughs> kon niet uit mijn zinnen, boys, Moeim als je dat hebt aan, eh, uh, ja, een paar kanalen toevoegen. Moeien. Als je dat opzoekt, bijvoorbeeld, ja, ik zoek bijvoorbeeld Amin Games. Dan kom je binnen, misschien snel mijn kanaal tegen of een video met elkaar. Want bijvoorbeeld Ik heb een video met hem gemaakt, dat heb je net laten zien. Je weet toch, wat Dan zoek je gewoon Amin bijvoorbeeld dan kom je ook mijn kanaal snel tegen. Dus, dat is ook wel een goede tip, boys. Dus voor de mensen, noteer dit. Voor de mensen, wat ik wil even zeggen, het is een snelle, korte tipvideo video. Maar je weet toch, we zijn snel, snel. Ik moet ook zo snel, snel weggaan. Je weet toch, weggaan gaan los! Dus voor de mensen, we gaan nu naar tip 2 Tip 2 boys, Rosaline is weer back hè? Het ging ook de video van Rosaline je bent gewoon bekend geworden Zeg iets tegen de kijkers, kom op man Zeg dankjewel, hè? ik waardeer jullie deze mannen toch? ga maar Rosaline dood Voor de mensen, sowieso wat het belangrijkste is is sowieso de beschrijving van je video boys Dat is de belangrijkste, boys Dus echt waar, ik zie laatst veel mensen die doen nooit iets aan de beschrijving, maar ja, je bent ook een beetje illy. En voor de mensen, sowieso, dit wil ik als nummer 1, maar de nummer 1 wil ik wel echt, je weet toch. Die nummer 1 gaat sowieso veel mensen helpen. Dit ook, dit is ook nummer 2, dus hou het allemaal in jullie kop. Sowieso boys, als je een titel in titeling gebruikt, toevoegt ook in de uh, de, woords, allee, de zoekwoorden van je video. Bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld tvsd, um, geen clickbait, um, het gaat minder, je weet toch, of lekker. Snap je? Gewoon een beetje korte, uh, Je moet eigenlijk het beste iets kijken, boys. Ik ga het even goed duidelijk uitleggen. Bijvoorbeeld, je hebt een titel in het heet Fortnite. Ik schiet iemand uit de lucht. Of, ik schiet iemand uit de lucht. Ah, oh, oké. Okay. Mooi. En je doet dat ook. En je kopieert het en je doet het hier. De kans, dan gaat je video heel hoger staan. Bijvoorbeeld, mijn video is een staat heel hoog. Je ziet het ook hier rechts. Ik zoom in bij het editen. Eh... Uh, ja, 3, 4, 9 Dat is bijna 50, dus dat is best wel een hoog score Dan is je video heel makkelijk zoekbaar Ook uh, de thumbnails, dat is ook belangrijk Omdat YouTube kijkt heel vaak naar de thumbnails Ook naar de zoekresultaten Dus dat is sowieso het belangrijkste, boys Voor de mensen, we gaan echt naar nummer 1 <coughs> Ja toch boys, we zijn bij nummer 1 Voor de mensen, nummer 1 gaat je sowieso helpen Voor de mensen uh, het beste is, elk deze nummer 1. Uh, is sowieso het beste, denk ik, van allemaal. En ook het belangrijkste bij je kanaal is sowieso een beetje namen gebruiken. Bijvoorbeeld je eigen namen. Als je je kanaal opzoekt, dat mensen ook jouw kanaal tegen gaan komen dan bijvoorbeeld een ander kanaal. Dat kan je ook bijvoorbeeld bij Harnway 3, bijvoorbeeld. Xgamer, TWSD, Storm, Calvin, uh, TikTok, PewDiePie, Gaming, Heel Sylvie, Facebook. Een beetje alle bekende namen. Mr. Beast die hier op staan. Je weet toch, dat moet je heel vaak gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld net Alib en Boost toevoegen. Ja, ja, nu zoekt iedereen laatst veel Alib dit, dat. En ja, jij kan er wel een beetje van profiteren, eerlijk gezegd. Voor de mensen, sowieso deze tips gaan jou helpen, boys. Ik hoop dat je uh, hebt kunnen helpen, boys. Voor de mensen, als ze niet geloven, kijk bijvoorbeeld, je zoekt gewoon allemaal Lol op uh, YouTube, uh, Google op. He, zelfs gewoon op Google, hè. Je komt mijn Instagram tegen, kom maar hier. Je komt mijn YouTube-kanaal tegen. Je komt mijn Instagram tegen en je komt mijn Twitter tegen, voor de mensen. Dus voor de mensen, het werkt gewoon. Uh, ik, ik hoop dat ik jullie help, uh, kan helpen Om aan jullie doel te halen Misschien ga ik dit elke maand doen, boys En uh, ja, ik wil jullie zeggen Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken boys Voor de mensen, je hoort ik ben een beetje snel aan het praten nee, ik, dacht, ik moet echt zo lang doorgaan Dus voor de mensen, vergeet niet te liken te abonneren, boys, en wat ik altijd zeg is Peace Out